Nou, een heel kort filmpje over een snelle tip die ik jullie wilde meegeven. Want um, ik vind het echt heerlijk om in bad te gaan. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Al zijn er soms mensen die zich echt heel erg gaan vervelen in bad. Heb ik eigenlijk nooit last van. Ik vermaak me altijd wel in bad met lekker scrubben. Of lekker een boek lezen. Of iets anders leuks. Nou in ieder geval de tip die ik vandaag ga meegeven. Uh, kun je eigenlijk alleen doen als je een bad hebt. Tenzij je ook een klein teltje hebt, want je kunt het namelijk ook gebruiken voor een heerlijk voetbad. En je hebt er eigenlijk maar twee ingrediënten voor nodig. En het eerste ingrediënt is honing. En deze um, is echt mijn meest favoriete honing. Um, ik ben echt dol op mijn honing in het algemeen. Lekker in de thee, lekker in warme melk of wat dan ook. Uh, als in elk beautyproduct honing zou kunnen zitten, zou ik waarschijnlijk elk beautyproduct daarmee kopen. Uh, maar goed, honing dus. En als tweede ingrediënt heb je nodig melk. En ik ben ook echt dol op melk. Ik weet niet, ik vind thee met melk en honing, dat is gewoon echt het lekkerste drankje van de hele wereld. Maar in ieder geval, dat heb je dus nodig om een heerlijk bad te maken waarin je huid gewoon super zacht wordt. Wat je doet, je gooit gewoon een scheutje melk in je bad. Het hoeft niet zo heel veel te zijn. Het kan gewoon, nou, half kopje zijn of zo. Gewoon een scheutje. Gewoon even, oep. En um, dan voeg je zeg maar twee eetlepels honing toe ongeveer. Je kunt iets meer, iets minder doen. Als je teveel doet wordt het een klein beetje plakkerig. Maar um, twee eetlepels voor een vol bad is wel voldoende. En dan uh, roei je het een beetje door elkaar. Ik kan met je handen gewoon zodat het zich goed vermengt. En dan wordt je bad een beetje troebel. Moet je er niet van schrikken. En als je er dan in gaat liggen en je laat jezelf even lekker inweken. Wordt je huid echt super zacht. En ja, gewoon echt, voelt het daarna als je uit bad gaat, echt heel verzorgd aan. Heel je huid voelt gewoon heel erg gehydrateerd en zacht. En ja, ik vind het echt de, ja, een van de fijnste manieren om eigenlijk in bad te gaan. Uh, ik gebruik dan halfvolle melk, maar je kunt ook amandelmelk gebruiken. Wat misschien nog wel fijner is, als ik er zo over nadenk. Of... Um, kokosmelk, al vind ik dat niet zo lekker, kokosmelk, maar amandelmelk is wel echt super lekker. Dus dat zou je ook nog kunnen doen in plaats van halfvolle melk. Um, ik gebruik gewoon altijd halfvolle melk, omdat ik dat thuis altijd gewoon drink. Maar uh, een ander soort melk zal denk ik ook wel goed zijn. Nou ja, dat is mijn snelle tip voor een heerlijk zacht haartje als je in bad gaat. En um, ik zei al, van, je kunt het ook als voetenbadje gebruiken. Want ik heb vaak hele droge voeten en ook vermoeide voeten, omdat ik heel veel op uh, hakkenloop, maar um, als je dit in een voetenbadje doet, doe je natuurlijk iets minder. Doe je één eetlepel lepel honing en um, een kleiner scheutje melk en als je dan met je voeten er ongeveer een kwartiertje in gaat, dan zijn je voeten ook echt heerlijk zacht en is het ook ja, gaat het heel sneller weg en zien je voeten er veel verzorgder uit en niet meer zo droog en ja, het voelt gewoon heerlijk comfortabel aan. Dus ik zal het eigenlijk kunnen aanraden aan um, iedereen die droge huid heeft. En zin heeft om even lekker in pad te gaan. Um, probeer deze tip uit. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat het me weten. En um, ja, fijne avond voor nu even. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.